Uh, deze twee behoren tot het goedkope gamma, uh, maar bieden ook een goede bescherming. Ja. Deze producten zijn eigenlijk van de apotheek uh, wel wat duurder, maar gaan vooral ook met de labels lopen. Grote afwezigen uh, dit jaar stel ik vast. See uh, van Lidl, ja, dat die vaak in het verleden als beste van de test of beste koop beoordeelt. Nu staat hij er niet meer bij. Hoe komt dat? Uh, dat klopt. Het komt omdat wij eigenlijk wat strenger zijn geworden qua ingrediënten.